Ben je een vereniging of stichting en heb je geld nodig om sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken? Bijvoorbeeld om handbikes te kopen, om een g te organiseren... ...of om het clubhuis rostelvriendelijk te maken? Ga dan naar unieksporten.nl slash crowdfunding en start je eigen crowdfunding project. Een project starten is super simpel. Jij meldt je aan met jouw project, wij kijken of het past binnen onze richtlijnen... En bij GroenLicht zetten we jouw eigen crowdfundingpagina live en kun jij van start. Vanaf dat moment kunnen mensen gelijk geld doneren. Op je crowdfundingpagina zie je real-time hoeveel geld je al hebt opgehaald. Deel je je project via social media met vrienden, familie, collega's en clubgenoten. En hou je donateurs op de hoogte van de voortgang. Je hebt 35 dagen de tijd om je streefbedrag op te halen. Om je daarbij te helpen, krijg je allerlei tips van ons. En heb je de beschikking over een handige toolkit. Met onder andere een persbericht voor lokale media, voor meer aandacht voor je project. Als het streefbedrag voor jouw project binnen is, keren we het binnen vijf werkdagen uit. En dat gaat je vast lukken, omdat je bij de start van jouw project direct al 20% van je streefbedrag binnen hebt. Dat wordt betaald door matchfunders. Dat zijn bedrijven en sponsoren die crowdfundingsprojecten steunen. Zij vinden het belangrijk om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te faciliteren. En dat vind ik ook. Door de mogelijkheden die ik had, heb ik mezelf kunnen ontwikkelen als sporter en als mens. En kon ik tijdens de Paralympische Spelen in Rio twee keer goud winnen bij het Rostel tennis. Iedereen zou de mogelijkheid moeten hebben om een leven lang te kunnen sporten of bewegen. Ook als je een beperking hebt. Dus heb je geld nodig om een speciaal project te financieren? Ga naar unieksporten.nl slash crowdfunding en start je project.